Hallo en welkom bij Pols Model Train Stuff. Hitte golven helpen, niet om iets voor elkaar te krijgen. Maar, zoals je ziet, ik heb hier een deel wat verder af. Ik heb een nieuwe brug gebouwd over mijn oude baan heen eigenlijk. Die ik nog verder af ga werken, ooit. Hier heb ik goede aansluiting al liggen met de verhoging waar het de rails op komt. Deze ook, die ligt nog te drogen. Dit is een oude bedding die ik uh, een beetje aangepast heb in die houtblokken zodat ik in ieder geval een goede overgang heb. De rails is gesoldeerd en ligt klaar om erop te gaan. Dit is de oude halve uh, keerlus op het einde. Dit stuk heb ik vervangen. Hier zat een uh, grote oogbrug maar met een vrij onhandige knik. Dat is nu een, een veel vloeiendere, minder stijle uh, pocht geworden. Een stuk rechter in. Uh, dit is hetzelfde gebleven, uh, opnieuw neergelegd, zodat ik hier een betere aansluiting heb. Uh, die moet ik nog een beetje bij gaan uh, slijpen. Die is een beetje scheef, maar dat komt wel goed. Nou, in eerste instantie had ik hier nog wat Fleisman liggen, maar ik had genoeg andere rails over. Dus dit is nu allemaal op hetzelfde profiel. Het enige stukje rails op de bovenkant wat een ander profiel heeft, is dus dit op de brug. Maar dat heb ik met een paar overgangen zo ver weg gekregen dat ik er bijna niks van merk met het rijden. Dat is dus met de hand rijden. Uh, hier zijn de oude stukken electra overal ik moet uh, helemaal opnieuw uit gaan zoeken wat waarmee verbonden is of zou moeten worden en uh, kijken of alles nog uh, vastzit hier aan uh, deze kant van de nieuwe snoeren en nieuwe stekkers aan uh, hier zo komt straks het paneel weer te hangen dus daar moet het uiteindelijk allemaal naartoe uh, dit soort losse dingen moeten nog aangesloten gaan worden. Dat heeft weer te maken met als de rails op het paneel ligt. Maar goed, als dit allemaal gelijmd is, dan kan ik uh, weer zo'n heel paneel er uh, zo eruit pakken. En dan kan ik het uh, ondersteboven leggen en op een gemak solderen dat de bekabeling weer uh, erin zit. Ja, ik uh, hoop uh, dat het volgend weekend ook geen hittegolf is. Dan kan ik weer een uh, stukje verder komen. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.